Hallo, ik ben Jo. Welkom op mijn kanaal Nederlands met Jo. Ik sta nu buiten en het is grijs de lucht zoals je ziet. Het is niet echt koud, maar het is ook niet warm. Ik ga dus op vakantie. Ik ga naar warmere temperaturen. Ik ga naar Bonaire, dat is een eiland van de Nederlandse Antillen. Mijn favoriete vakantieplek is eigenlijk Malaga. Maar ik ga met het gezin dus en zij willen ver... We gaan ongeveer naar 30 graden, dus dat vind ik wel erg lekker. Wat is jouw favoriete vakantiebestemming? Schrijf het hieronder. En vergeet je niet te abonneren en het duimpje omhoog te doen. Dit was een korte video, maar ik ga op vakantie. Fijne paasdagen. Dag!